We lezen uit de heilige geschriften van de wereld rond het thema De zon en de zondaar. In een Hindoe geschrift lezen we: Voorzeker is wijsheid gelijk de zon, zij openbaart de opperste waarheid aan hen, wier onwetendheid is verdreven door kennis van het zelf. Wijze mensen kijken met een gelijk oog naar iedereen. Of hij nu een dienaar is van geleerdheid en nederigheid, of een ongelovige, of zelfs wanneer hij kijkt naar een koe, een olifant of een hond. Hun geest, gericht op het opperste wezen, op Brahmaan, is altijd in evenwicht en zelfs in deze wereld overwinnen zij hun aardse leven, want het opperste wezen heeft smet nog blaam. Hij die Brahmaan kent en daarin leeft, blijft altijd onbewogen en onverstoord. Hij is niet uitgelaten van plezier, noch te neergeslagen door tegenslag. In een boeddhistisch geschrift lezen wij Wie afstand van geweld gedaan heeft, voor alle wezens... Zowel bangen als sterken, wie niet dood noch anderen daartoe aanzet, Hem verklaar ik een Brahmaan. Wie onder vijandigen niet vijandig is, wie tussen gewelddadigen vrijheid ervaart, wie ongehecht is tussen mensen die hechten, Hem verklaar ik een Brahmaan. In een Taoïstisch geschrift lezen wij Het Allerzachtste in de wereld overwint het Allerhardste. Het Immateriële dringt binnen in het Ondoordringbare. Vandaar dat ik het nut weet van Wu Wei. Er zijn er maar weinigen onder de hemel die toe zijn aan de leer zonder woorden en aan het nut van Wu Wei. In een geschrift van Zarathustra lezen wij Toen werd de aarde bewogen door spijt en innerlijke ontferming. Zij sprak Ik zie de zwakheid van de mens. Wat ik ervoer als zijn vreedheid is slechts zijn zwakheid. Ik heb de mensen nodig en zij kunnen het niet zonder mij stellen en toch wilde ik hen in de steek laten. Wie kan mij echter tot stem dienen, opdat de mens weet dat ik hem welgezind ben? Daarop verhief hij, die inspireert tot universele welgezindheid, zijn stem. Er is onder de mensen iemand die u tot stem wil dienen. Zijn naam? Zarathustra Spitama. Waarop Zarathustra, Almachtige God, die alles bewerkt, tooi de aarde met geurige bloesems en geef ons mensen een zuiver genieten. Want er is niets, Heer, geen orde, geen welgezindheid en geen gerechtigheid, of het vindt zijn oorsprong in u alleen. Zo neem dan beide, de aarde en ons mensen, op in uw erbarmen, mogen frisse dauw de aarde verkwikken. En maak onze ziel ontvankelijk tot een zuiver genieten. In een christelijk geschrift lezen wij, Er is een verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde geest. En er is een verscheidenheid in bediening, maar het is dezelfde Heere. En er is een verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot welzijn van allen. In een islamitisch geschrift lezen wij In de naam van Allah. Hij die liefde is, hij die geeft, hij die vergeeft. Bij de nacht die alles bedekt, bij de dag als die gaat stralen, en bij hem die het mannelijke en het vrouwelijke heeft geschapen. Zie, jullie inzet is zeer verschillend. Voor wie geeft en rechtvaardig is, en die blijft vertrouwen op het goede leven, zullen wij lijden op de weg naar voorspoed. Wat betreft degene die gierig is en alleen aan zichzelf denkt, zullen we de weg naar de ellende wijzen. Zijn bezit zal hem niet baten als hij te gronden gaat. In een geschrift van de Bahá'í lezen we Alle mensen zijn de bladeren en vruchten van één boom. Zij zijn allen takken van de boom van Adam en zij zijn allen van dezelfde herkomst. Dezelfde regen daalt op hen allen neer. Dezelfde zonnewarmte maakt dat zij groeien en zij allen worden verkwikt door dezelfde bries. In een mystiek geschrift lezen wij als jij erop uit wilt gaan om ons te zoeken, komen wij je tegemoet om je te ontvangen. Eens stond ik van aangezicht tot aangezicht met de Heer. Ik knielde neer en vroeg, Zeg mij, barmhartige koning, bent u het die de zondaar straft en de deugdzame beloont? Nee, antwoordde hij met een glimlach. De zondaar trekt zijn straf zelf aan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 van de afstemming van de ziel